moet op Bakayoko. Kan Hato opzoeken. Bakayoko probeert het zelf. Deze. Voorzet op de Jong. Daar is de eerste keer een uh, topkans. Simon zo. Dat is uh, meteen is ook een kaart. Als het zo opzichtig is, ja, dat is niet heel handig van Sanchez. Natuurlijk is hij uitgespeeld, maar ja, het gebeurt een meter of tien nog op de helft van P.S.V. Bakayoko, Ook veel gezocht door P.S.V. Nu dan wel een keer buitenom en de voorzet is goed en het doel bent daar. Jong kop, P.S.V. op 1-0. PSV weer met het hoofd tegen Ajax. Het is het recept waarvan iedereen wist dat PSV het ging zoeken. En wat er dus al vrij vroeg in deze wedstrijd succes oplevert. Veerman. Brafwaite, Simons. De Jong krijgt de wind van voren van Kuzebuur en terecht. Dat was een overtreding. Daarvoor werd gefloten, dan heeft de jong daar verder niks te zoeken. Nato met een gelukje komt hij daaruit. Daarna goed ingespeeld op Taric. Die neemt er nog niet goed aan. Sangaré. Taric staat de bal eigenlijk te ver van zijn voet springen. Dus Sangaré komt er tussen. Die speelt de bal, maar komt wel met twee voeten vooruit daar. Een gele kaart alsnog gegeven aan Sangare. Deze jaagt door. En dat levert VSV de bal op. Ontlading naar het vrienden van de inworp. Staan natuurlijk meteen weer over op de supporters. Berghuis krijgt hem hier. Geeft mee aan Sanchez. Sanchez legt terug. Klaassen stapt over. En Telus schiet naast. Daar zat Til ook nog bij. Beste aanval van Ajax. We lopen elkaar bij Ajax in de weg kiest voor Bakayoko tot teleurstelling van Chavi Simons. En de paas van Bakayoko niet goed. En dat vergroot de teleurstelling bij Simons alleen maar. Berghuis. kiest voor Bergwijn. Uitstekende bal. Ramaljo daar daarnaartoe in het midden. iets. wat verder weg is Sanchez. Bergwijn zelf probeert het in de korte hoek, maar vindt hij niet. Heeft PSV heel veel ruimte weg. Maar zoals PSV daar net zelf niet van profiteerde, doet Ajax dat hier ook niet. Ramoljo draait uh, eigenlijk de verkeerde kant op. Taylor uiteindelijk aan de bal. Valt voor Bergwijn. Laatste kans nog voor Ajax, maar Benitez heeft hem. Het is een uh, serieuze schietkans. Van Gaal, ja, een uh, wedstrijd waar iedereen wel uh, aanwezig wil zijn natuurlijk. Een spits is gebracht voor een verdediger. Daar zat hem op moeten pikken. Ramoyo doet het. De Jong kan naar Bakayoko. Bakayoko op Veerman. En de redding is er, van Roelie. Zo zet PSP in de openingspace van de tweede helft. Dus wat meer druk vooruit. Timber komt hem goed. Bewust naar Taylor. Bramfwaite voor Bobby. De Jong. houdt de bal daar goed vast op in dat het moet. Simons heeft hem. Til buitenspel. Dus dat kan niet meer. Pakayoko heeft hem voor zijn linker. En dan is het geen 2-0. Wat het wel moet zijn. Robby. Nee, vervolgens. In bij Veerman kan hij Simons. Die staat geen buitenspel. Roelie is op tijd. Nee, Roelie is te laat. En dan is de strafschop. Hij doet uiteraard een poging de bal te spelen, dus geen rode kaart voor Roelie. Hij gaat voor de bal, die heeft hij niet en Simons heeft hij wel. Simons versus Roelie. En het is 2-0 voor PSV. In de eerste helft amper gezien. Na rust had hij al die pas op. Bakayoko, wat een assist had kunnen zijn. Nu op aangeven van Veerman de penalty verdiend en benut. Tadic chipt hem erin. Robby. En dat is een goede bal. Maar Benitez nog alle moeite mee heeft. Ajax dicht bij de 2-1. Taric. Volst van Sangaré krijgt hij hem ook voor. Taylor. Glijdt en dat is nuttig. Berghuis, Brobby. Oh, die mist de bal volledig. Druk van Ajax wordt wel serieus op deze manier. Simons loopt. Berghuis van de bal. Naar Berghuis. En dan uh, gaan we naar binnen. Ja. Het is toch ongelooflijk dit. Nou, de PSV'ers. Daar reageren volkomen terecht. Ze zijn voedend. Maar ja, dit uh, is overduidelijk wat er nu gaat gebeuren. En het is onbegrijpelijk dom dit. Daar wordt wat gegooid. Dat is echt... Heb je in een grot geleefd of zo de afgelopen weken? 59 minuten en 15 seconden op de klok. Op het moment dat de PSV Ajax wordt hervat: Taylor, Timber. Dit is een goede aanval van Ajax. Pas op Robby komt net niet aan. Dat zat Primeway tussen. Nog eens Timber. Schept door Brampthwaite, schot van Taylor is binnenkant paal en nog een keer paal eruit. Ajax heel dichtbij 2-1. Bergwijn, ja, denk geen buitenspel, maar is dat Hens? Nee, Klaassen, Veerman, met buitenkantje voet moest het even, maar dat kan ook met Simons. De Jong en Hazard zijn mee. Ajax heeft er uh, niet zo heel veel verder terug. Simons is er langs, krijgt hem voor en dan is het 3-0. Het is weer De Jong, het is weer de actie van Simons. Roelie is weer gezien. Het zou de beslissing moeten zijn. Het bier dat mag worden opgedronken. 3-0 PSV. En de uitblinkers van PSV... De verantwoordelijk voor deze treffer. Ajax geslagen en bijna verslagen. De eerste helft Javi Simons amper gezien in de tweede helft zo bepalend. Berghuis en Gutierrez hebben het met elkaar aan de stok. We zagen het ook in de klassieke. Het is over en weer vaak zo kinderachtig, zo aanstellerig. Niet van de een meer dan van de ander, dat is een beetje het probleem. Iedereen lijkt het te doen. Simons kwam hoog. Is gelasseerd. Of vindt het gewoon kramp? Schiet in zijn been, zo te zien. Silva erbij en Saibari. En Luc de Jong heeft de aanvoersband opengegeven. 90ste minuut. Tadic geeft. Bobby naast. Berghuis. Nog oh, lekker neergelegd. Geweldige bal. En die zou er dan in moeten. Benitez daarna geraakt. Maar Bobby. Had één keer moeten scoren. En. Eigenlijk misschien nog wel vaker ook. Veerman. Daar gaat Silva. Daar komt Roelie en wie is weer te laat. Silva houdt hem dan binnen. Roelie uh, glijdt hem nog over de Het ah, is toch ook niet zijn wedstrijd. Hij is weer te laat. Nu houdt hij in om uh, nog maar de strafschop te voorkomen. Zangere komt daaruit met Hato nog bij zich. De paas op Saibari en het is geen 4-0. In de tweede helft worden er ook aardig wat kansen gemist nog door beide ploegen. PSV wint voor de derde keer dit seizoen van Ajax. Na de Johan Schaal en in Amsterdam in de Eredivisie. Nu dus ook thuis. Een overwinning die plek 2 in handen geeft. Over een week ontmoeten ze elkaar weer, dan in de bekerfinale. En daarna heeft PSV dus de beste uitgangspositie... ...om die felbegeerde tweede plaats.